Zo, op weg naar de ponies. Ze staan al klaar. Volgens mij het blackjack. Een roosje. Een model. Een windjoys zie ik niet. Ze moeten zijn. We kunnen er naar